En welkom in weer een nieuwe video. We gaan dit keer iets spicy's doen. We gaan namelijk de Hot Ramen Challenge doen. En daar kijken we eigenlijk al een tijdje naar uit. En daar heb je speciale soort hele pittige noedels voor nodig. Ik weet niet of je het wel eens al hebt voorbij zien komen op YouTube. Maar uh, het schijnt echt mega pittig te zijn. En wel, dus iets van. We willen eventjes testen of we het aan kunnen, ja of nee. Daarvoor hebben wij twee soorten noedels vandaag. We beginnen met deze. Ik kan totaal niet lezen wat er staat, maar dit is één van de heetste noedelsoepen momenteel op de markt. En ik denk dat het, wel, het plaatje ook al een beetje laat zien dat deze vrij heftig is. En dan hebben we hier de aller aller aller die op de markt is. Is van hetzelfde merk. Deze is dus twee keer zo heet als die. Mm -hmm. dus ik ben heel erg benieuwd hoe heet het is, want ik heb sommige mensen tijdens die chantjes echt stuk zien gaan. Ja. En uh, Larissa's vriend heeft deze trouwens voor ons gehaald in een hele grote toko. Mocht je je afvragen waar het vandaan kwam? Ja, hij kwam ze tegen de toko en had iets van. Hé, hey, dat was leuk voor Tara en Larissa om een keertje uit te proberen. Dus super bedankt daarvoor. <laughs> ik ben heel erg benieuwd hoe ik de rest van deze dag door ga komen. Ik ook. En uh, ik vroeg net ook al aan Larissa, ja, hoe gaan we dit doen? We gaan ze sowieso allebei proeven, maar wie begint? met dat die allerheetste. Er is maar één manier om dat uit te gaan vogelen en dat is gewoon steenpapier schaar Steenpapier schaar oh. <laughs> Ik bedoelde dit, ik kijk dit, maar dit was dit. steenpapier schaar Ja. Steenpapier schaar Yes. Je moet zenuwachtiger zijn, hè? Ik... Wacht, wacht, wacht, wacht, Nee! Yes en dus met de iets minder spicy, die waarschijnlijk alsnog veel te spicy is. En de rest met de double spicy. Ik ga hem gewoon gelijk burnen. Let's ja. do this. Laten we het maken. Nou, we staan nu in de keuken en we gaan de noedels gewoon breiden zoals we dat altijd zouden doen met noodles. Ik denk dat jullie wel weten hoe dat werkt. En we hebben ook maar één steelpannetje, dus vandaar dat we het even om de beurt gaan doen. We gaan eerst met het een lekkere sausje. Ik denk eerlijk gezegd dat dit het hete is. Ja. ruikt lekker? Ja, het ruikt wel heel lekker. Topping erover heen doen. Zeewier en sesam. Nou, het ziet er, ziet er echt uh, lekker uit. Ja. En ondertussen zijn we hier bezig met het koken van andere noedels. Is deze iets anders van kleur? Nou, ja, misschien net iets donkerder. Een beetje maar... donkerder, ja. En de toppings. Zitten we dan? Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd. We hebben ook nog even een glas water en een glas melk paraat staan. Ik zou zeggen... Cheers! Eet smakelijk! Volgens mij is ik deze. Ik vind uh, dat we tegelijk een hap moeten nemen. echt wel lekker. Het is wel lekker dat er zo'n sausje bij zit, zeg maar. Gaan we grote hap doen? Zo groot mogelijk als dat ik kan vasthouden. Ik ben niet echt maar, goed in mijn stokjes, dus toch. ga mijn serieus niet vertellen nu dat ik hem verkeerd vasthoud. I know. heb ik eens genoeg gepraat? Ja, ik denk ik ben aan het uitstellen, eerlijk gezegd. Wacht! Oké. Okay. Mm. Het is wel spicy aan. Het is nu wel spicy. <laughs> wel lekker op zich, maar. <laughs> Wel heet. Oh, ik heb volgens mij nog nooit gehad dat ik. Oh, maar. Oeh. Ik kreeg gelijk dik van. Hoe heb ik gelijk no de hik Ik weet niet. Je hebt ook echt hele rode oren. Oh, dat is denk ik ook voor het eerst. Er komt geen normale zin uit. Oké, okay, ik moet nog een hap, hè? Oh, Jesus. Maar tot de helft. Ah, ik moet zeggen dat ik hem best wel lekker vind en. Het is wel de ultieme test om te testen, zijn we echte Indo's of zijn we Blanda's? Oh, het is heet. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik hou van spicy. En dat is er ook wel, maar we eten niet altijd super, super, super spicy. Ik ben zeg maar echt heel weinig gewend, maar ik begin het wel steeds meer lekker te vinden en waarderen. En ik heb nog steeds geen tweede hap genomen, ik weet dat jullie dat nu denken. Maar ik probeer een beetje even op adem te komen. Het is echt heel heftig, want ik vind deze heel spicy, dus ik kan me voorstellen dat die wel echt een nightmare is. Het is wel lekker spicy nog. Mm -hmm. Maar jouw oren zijn ook rood nu, trouwens, aan de bovenkant. Ja? Ja. Ik heb het wel warm. Oh, ik voel het wel, hoor, hier. Ja. Voel je het niet in je maag al? Ja, ik heb sowieso een lege maag, dat was niet het meest verstandige om te doen. Maar hij is wel, uh, ik kan je vertellen, en dit is dan iets minder pittig. Oh. Ik vind deze wel pittig, ja. Ik ben al aan het zweten hier. Ja, ik, ik zie ook. bij jou ook. <laughs> ja, en ik heb het minder. Ik weet al, moet te wachten staan. Oh, mm. ik kom een acqua kijk. Laatst hadden wij iets gegeten. Wat was het? Nou. Oh ja. Toen hadden we een soort sausje. <laughs> Sorry. Ik, ik kwam in mijn lucht. Uh, laatst hadden wij iets gegeten. En dat was zeg maar. Spicy op een manier dat ik het niet kende en niet lekker vond. Ja, want dit is nog wel lekker, hè? Dit is, is zeg maar, gewoon... Ja, dit is lekker spicy en ik kan niet uitleggen waarom. En het andere was een beetje smoky spicy, want dat was een soort van Mexicaans sausje. Ik begin echt een beetje te kwijlen. Je moet even iets minder grote hakken. Het was. Uh... Wat was het nou? Ik ben het helemaal vergeten. het ja. was niet eens de heetste saus. De heetste vond ik minder heet dan die. En het was smoky en het was een soort van irritant heet. Gewoon meteen had ik zoiets van: oh, dit wil ik niet. En bij deze wil je nog een soort van dooreten, maar ik wil ja. zeggen dat mijn mond echt brandt, het doet echt pijn. Oh, mijn lippen beginnen nu trouwens echt, doet echt enorm pijn. te tintelen, hè? Het doet nu heel erg pijn. Misschien heb ik zo meteen wel hele plump. Oh, misschien lippen. lijken we straks op Kylie Jenner. Maar ik zie wel dat jouw hele mond oranje is, dus dat heb ik waarschijnlijk ook. Nou, mijn neus is niet ieder geval aan het lopen, dus als je verkouden bent, is dit ook een hele leuke tip. Hoeveel hap heb ik namelijk nou genomen? Volgens mij echt pas drie of zo. Oh, je bent wel veel verder dan ik. Ik krijg dat gewoon ah, ik moet niet weg. Ik had echt best wel trek en ik vind hem best wel lekker, maar ook wel heel erg pittig. Maar echt, mijn mond is echt on fire, maar. Oké, okay, ik doe nog even één hap. En ja, ga ik heb even met jou. Ik vind dat je het heel goed doet. Voor iemand die bijna geen spicy eet. Oké. Okay. Mijn voorhoofd is officieel um, vochtig, volgens mij. En ik voel het ook onder mijn ogen Dus mijn ogen zweten. Hoeft, oh, pas op hoor bij je ogen. Als je niet. Um... Ja. Ik geef het aan jou. Oh, ja. Ik ben heel erg benieuwd of ik ga proeven of die zeg maar pittiger is. Of oh, je je echt zoveel zweet op je neus? hè? En ja. Die is helemaal shiny. Gewoon helemaal. Als je dit doet, dan is je neus gewoon nat waarschijnlijk. Oké, okay, ik heb er bijna saus in mijn ogen gedrukt. Oh. Ja? ja? Oh ja? Ja. Ik zweet wel net iets meer. <laughs> dat mag wel weer duidelijk zijn. Oh, ik snap nu trouwens wat je bedoelt met kwijlen. Ja. Nu ik eventjes niet eet, voel ik echt gewoon dat al het speeksel zo ooit aangemaakt. Ja, je lichaam die wil zichzelf blussen of zo. Ja. Oké, okay, ik ga even wachten op jouw reactie. Ik weet het niet, ik vind het moeilijk. Het is lastig dat deze ook waarschijnlijk heel heet is. Bij elke hap brandt het zeg maar op mijn mond al. Ja. En dan moet hij nog naar binnen, maar... Hij... Ja, en ik ben ook zo eentje die altijd zeg maar de lippen likt. En dat moet je dus nu ook totaal niet doen, heb ik net al gemerkt. Want je zet je eigen mond in, nou, in de fik gewoon. Ik proef gewoon niet meer dat deze pittiger is, bijna. Nee? Nee. Ik denk het wel, dat ik wel, het nu merk... Wel, ja, trouwens nu wel. Dus het ik merk van... wel dat deze dat pittiger is bitter Er zit een is, iets hoor. bittere ondertoon. Ja, hij komt later. Die later aankomt. Aan ja. We hebben nog geen één keer gedronken. Zullen we even een stokje nemen? Ja, ik vind dat we dat op zich wel verdiend hebben. Mm. Ik voel dat ik zweet. Ja. Oh, mijn hele voorhoofd is nat. Mijn hele hoofd is gewoon nat. ja. ja. Babbe oranje spetten op je kin ook. En die. Oh, hier boven je bovenlip is het helemaal nat. Zoals dus je net een hoor. half uur hebt uh, lopen sporten. Nee, je gaat best prima. Gewoon ja. shiny, maar ja, ik weet. Oh, ik voel het echt wel helemaal mot nu heel erg. Ja, mijn mond is alweer minder, maar mijn lippen staan in de fik. Doen, en echt rood. Ze doen echt heel veel pijn. Moet je kijken, ik zie het ook gewoon nu zelf. Dit is geen lipstick, dit nee, is gewoon echt, uh... Lip, Onze lippen zijn echt knalrood. Maar ik heb wel het idee, hoe langer ik wacht, ja. hoe meer pijn het doet. Dus je kan maar, eigenlijk gewoon door beetje. En hoe door zit door je maag, ik voel het hier. Ik ben benieuwd hoe dat wordt op de wc straks. Dan denk ik echt één grote chaos? Maar ben ik ben gewoon. Eén grote chaos. <laughs> Womp, womp, womp. Kunnen we hem finishen, dat is de vraag. Maar ik heb wel echt veel meer op van jij ja, no. van deze. Ik heb ook niet heel veel zin meer of zo, om een of andere reden. Mm. Ondanks dat ik het ergens wel lekker vind. Maar... Het doet gewoon pijn aan mijn mond elke keer dat ik het... Er zit gewoon manier om te bedenken om dan niet mijn lippen aan te raken. Ik vind deze... Nee, na de inzien vind ik deze minder lekker. Hier proef je toch net wat meer die heat. En die komt echt later in je gezicht. Wil je weer even ruilen? Ik moet kijken hoeveel ik ook op heb. Ik ben echt heel erg bezweet. Kijk mijn mond. Ja. Vooral hierboven. Dit hè, is allemaal je. zweet. Allemaal zweet. Ik dit dit ook. Het mij. Kijk. Ja, je hebt echt gewoon stukken saus daaronder. Het valt mee. Oh ja. Oh. Sorry. Oh, ik loop echt te kuchen op het einde. Oh. Dat betekent dus ah. wel dat je met je eentje moet finishen. Finishen weet ik niet zeker. Maar ik kan hier nog wel twee happen van op. Bijna, Liss. Ja, yeah, ik wil echt niet. Moet je kijken hoeveel ik nog heb. Mm. U lijkt de melk? Ja, ik hou echt van melk. <laughs> en één slok en een halve glas is leeg. Ah, nou, maar doe het doet ook echt goed. Maar neem even een slok aan. Ik heb geen zin om te eten. Ik hou hier van melk op deze manier. Ik mm. oh. voel nu mijn maag. Wow! Sorry. <laughs> Leuke challenge, Wat zeg je ervan? <laughs> nou, ik moet zeggen, het was inderdaad echt heel pittig. Mensen ja. die hier heftig op hebben gereageerd, hebben ze zeker niet overdreven. Maar... Ja, er is een grote maar, ik moet zeggen. Hij was best lekker. Ja, de smaak... Ik had echt verwacht dat hij zeg maar zo heet was dat je gewoon niks meer dat proeft. Dat het niet lekker meer is. Dus. Inderdaad. Maar ik moet zeggen dat je echt nog wel de smaak kan proeven... ...en mensen die echt van super pittig eten ik houden. Ik kan me voorstellen ik... dat je het heel lekker ja, vindt. Ja. Ja. Dus uh, ja, zeker wel. Er. Heel erg leuk om uit te proberen. Ja, en ik, ja, ik moet zeggen... Wij kunnen dus ken ik best wel goed tegen pittig alsnog... ...maar ik zweet me helemaal kapot. Ja, maar ik moet zeggen... ...als we moeten kiezen nu tussen blanda of gewoon echte Indo... Mag ik eventjes trots zijn en, ons, en ook mezelf een echte Indo noemen? Want ja. ik had het niet verwacht dat ik dit aan kon gaan. Yeah! Wij zijn heel erg benieuwd of jullie al de spicy ramen hebben geprobeerd. Wat je er dan van vond. En of je ze allebei pro probeert. Zeg maar de aller, -aller De double spicy. Of mm gewoon -hmm. de normale. En of je het misschien wil gaan proberen. We zijn heel erg benieuwd dat als je dit gaat doen. Stuur ons gewoon eventjes een foto van jouw ontzettend bezweten of rode <laughs> gezicht. Zouden wij heel erg leuk vinden om te zien denk ik. Als je tot hier hebt gekeken. Laat dan even een rood pepertje achter in de comments. Laat ook eventjes weten of je van spicy eten houdt. Geef hem vooral een duimpje omhoog. Als je deze video leuk vindt en als je natuurlijk ook hartstikke trots bent op ons. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet om je te abonneren op ons kanaal voor nog meer leuke video's. En dan zien we je heel snel weer terug in de volgende. Doei! Doei!